Goed zo, Joyce! Hé hey, Joyce! Hé hey, Annabel, kom eens aan bel! Oh, Roos, ga je trappen, Roosje! Oh, Roosje! Oh, Roosje! Hier is een bak, Roosje! Kom eens! Kom eens, Roosje! Annabel, niet zoet, niet doe niets. Vervelend. Ga weg. Kom niet Roosje. Oh, zoet, niet zoet, niet zoet, niet zoet, niet zoet, Hou eens even op. Ja, en Annabel gaat weer stelen. Wat een rotbeest ben je toch? Rotop. Klote beest. Annabel, kom, kom, kom, Annabel. Kom, kom. Oh, Annabel. Ja, dan pak Blackjack hem. Oh, wat een gezanik. Kom maar, Joyce. Ho, Hé, hey, Roosje. Jullie zoeken het maar uit. Het maakt me niks uit. Kom kommetjes, Joyce. Kom maar, Joyce. Ik ga hem hier. Hier doe ik hem. Kijk eens, Joyce. Hij zit niet goed? Zo is hij goed. Joyce. Ho, oh, Joyce. Kom maar, Joyce. Ho, oh, Joyce. Er staat nog één pak, niet in gebruik. En dat komt door Annabel natuurlijk. Hé, hey, Roosje, ben je aan het protesteren? Hé, hey, Annabel, kom eens. Annabel, kom! Nee, niet die kant. Kom, Annabel! Annabel, kom! Hé, hey, Blackjack! Kijk, kijk, jij mag deze. Kijk eens, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Oh, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Hé, hey, Annabel! Hey, de rest zijn eigen pak. Goed zo, Joyce! Oh, Joyce! Oh, Joyce! Goed zo, Alle vier in eigen bak.